Hallo allemaal, hartelijk welkom. We hebben weer een video over de Ortho Laser Master 2, 15 Watt versie. Een video over een nieuw projectje. Ik heb uh, een aantal projectjes in de pipeline staan. En daar zitten hele uh, bijzondere dingen bij, dat kan ik je wel vertellen. Maar dat zijn dingen die ook voor mij voor een eerste keer zijn. Maar je weet, ik, uh, ik maak een video direct op de eerste keer, zodat je ook ziet wat er bij mij fout gaat en je op die manier kunt leren van de fouten van een ander, van deze oude sukkel hier. Dit project wat ik vandaag aan ga beginnen, dit gaat niet vandaag afkomen denk ik zo, maar in een van de komende dagen, is een project dat zit al wat langer in de pipeline. Eigenlijk al vanaf het moment dat ik in januari acryl besteld heb. Daartussendoor kwam dat ik die LED basisjes kreeg waarin ik uh, gekleurd LED uh, met licht kon gaan doen en dergelijke. Maar deze plaatjes die zijn 15 bij 20 centimeter. Ze lijken uh, frosten te zijn, maar dat is niet waar. Er zit gewoon stickerwerk op voor en achter. Maar dat laat ik er voorlopig nog even opzitten. Want het is erg kwetsbaar in die zin zeg maar, dat als je je vingers erop krijgt, krijg je er bijna nooit meer af. Wat ga ik maken? Ik ga een naambordje voor aan de deur maken. We hebben een klein bedrijf en jaren geleden heeft mijn vrouw voor vaderdag een houten plaatje gegeven met onze bedrijfsnaam daarop en die zit bij ons buiten bij de deur. Alleen laatst uh, was ik toevallig met de schroevendraaier daar in de buurt bezig en ik denk dat ik die schroevendraaier is aan de zijkant in dat houten stoje steken. Een beetje rare gedachte, maar ik heb een rare gedachte. Uh, maar het was een goed idee, want uh, wat bleek dat, er hout, dat, is, dat hout dat is zo verrot als de pest. Dus degene die dat gemaakt heeft, heeft leuk geschilderd en leuk gefreesd. Alleen hij heeft het hout niet voorbewerkt en zeg maar um, wat meer weerproef gemaakt. Goed, dat zij zo. Um, wat ik wil gaan doen um, is dus een blanke acrylplaat laseren. Uh, op de bekende methode, hè, metalen plaat, grijze primer eroverheen. Daar op het acryl, gefocust op de metalen plaat. Uh, vervolgens de gegevens hierop die ik hierop wenst te hebben. En dit dan aan de muur gaan bevestigen. Dan nou zijn er een paar dingen die daarin een rol spelen. En het eerste is dat als je dat op deze manier gaat doen, zoals ik dat hier beschrijf, krijg je op dat doorzichtige acryl een grijze naam. Dus de naam die we gaan lezen. He, dus mijn naam en de bedrijfsnaam, zeg maar. Um, echter, de achterkant waar het opkomt is gewoon een baksteenmuur. muur. En um, dat ziet er natuurlijk niet zo mooi uit op die baksteen muur. Dus, en dat was waar ik op zat te wachten en dat is vandaag binnengekomen... Wat had ik nodig? Ik had een plaatje zwart acryl nodig. Ook hier weer, let niet op. Het ziet er wat dof uit. komt dat het er aan beide kanten nog een tape overheen zit. Het is glossy. Het is een millimeter dik. 15, uh, nee 20 breed, moet goed zeggen. 20 breed. Alleen de hoogte van 15 is het niet. Uh, en dat betekent dat ik hem zo meteen moet gaan snijden. En ik denk als het goed is moet dat met de laser kunnen. Dus ik ga dat met de laser zo meteen proberen. Maar in elk geval is het de bedoeling dat hierbovenop dus die plaat komt te zitten, dan is de achterkant dus zwart. Je moet even die tape hier wegdenken zodat het dus helder is. Dan wordt dat grijs, dat schijnt op dat zwart. En op die manier is het leesbaar. Je zult zeggen misschien dat je het niet met verlichting kunnen doen. Ja, natuurlijk kan je dat doen. Het is alleen het probleem. Je moet die verlichting ook voeden. Dus moet het oftewel kabels naar buiten oftewel steeds batterijen geplaatst worden en daar ben ik eigenlijk geen fan van. In dit geval dus gaat dat zonder verlichting gebeuren. Nog een ander dingetje. Hoe bevestig je dit dan op de muur? Dat is minder duur dan dat je denkt. En minder lastig als dat je denkt. Al zit daar nogal verschil tussen. Je kunt dit in Nederland bij firma's krijgen. Wat ik je ga laten zien. Dit zijn afstandshoudertjes. Specifiek voor glas en acrylplaten. Bij sommige bedrijven zie ik ze wel eens voor vier stuks voor 60 euro. Nou ik zei je vertellen. Ik heb het team besteld bij Ali. En ze kosten ik dacht, 8 euro. En wat het is is eigenlijk heel simpel. Je draait het los. En je ziet dat de bovenkant kan eraf. Er zitten twee... Um, Plastieke afstandshoudertjes bij. Dat is om het materiaal te beschermen. Het is moeilijk te zien, maar dat zijn er twee van deze houdertjes. En in die buis zit een... Goed laten zien, zit een gat. Daarin zet je een schroef. Dus die schroef die gaat hier doorheen. In de muur. Ja. Plastieke afstandshoudertje erop. In dit geval kan ik zelfs nog spelen met uh, waar ik precies die um, zwarte en doorzichtige plaat. Plaat... Volgende afstandshoudertje erop. En vervolgens draai je deze fraaie schroef erin. Die kan je alleen maar handvast aandraaien. Niet met een schroevendraaier of zo. Het is dus, dus niet um, met een, een sleuver in of zo. Maar daardoor krijg je dus een heel mooi effect. 10 van deze dingen. 8 euro bij AliExpress. <lacht> Ik heb de link niet eens. Ze noemen het afstandshouders acryl. Um, en wat we dus gaan doen. Is dat proces gaan we uh, volgen. Ik ga dus beginnen met het... Um, maken van dat zwarte plaatje op maat. wat ik daarvoor heb gedaan, ik ga het niet eens laten zien in Lightburn, zo so simpel is het. Ik heb simpelweg een um, um, toolpad gemaakt met de maat van de grote acrylplaat. En dat is dus uh, 20 in de breedte, 15 hoog op dit moment. Ja? Deze plaat is groter, maar heeft wel dezelfde breedte. Dat is mooi. Ja? Wat ik volgens heb gedaan, ik heb dat, uh, dat vierkant, dat toolpad, precies in het midden van het bed geplaatst. En ik heb op de bovenste lijn van dat toolpad, dus eigenlijk op deze lijn, heb ik een snijlijn gemaakt. En die snijlijn, die heb ik hem settings meegegeven en ik moet dat testen. Dus met andere woorden, als de settings niet juist zijn, vergeef mij op dit moment 750 mm per minuut bij 85% power. Ja. En ik geef hem in eerste instantie één pas. Kan zijn dat als het nodig is, dat ik hem nog een tweede passage eroverheen geef. En um, die settings die haal ik uit de settings die je bij de fabrikanten van lasers kunt krijgen over wat voor materialen welke uh, snijssettings uh, worden gebruikt. En vaak wordt dan uitgegaan van 20 watt. Goed, dat heb ik een beetje mee gespeeld naar 15 watt toe. Um, en uh, ja, dat zou dan de zaak moeten gaan snijden. En um, ik haal wel die be be be beschermingstape eraf, dat ga ik er wel afhalen. Um, want ik weet niet of dat giftig spul bevat, ja of nee. Um, en dan zou ik dat acryl moeten kunnen gaan snijden. Even een tip daarbij, want ik lees dat toch wel heel vaak op Facebook. Er zijn mensen die willen uh, doorzichtig acryl snijden. Nou, dat kan wel, maar dan moet je een CO2 laser hebben of groter dan dat. Ja? Met andere woorden, je kan het doen bij donkergekleurde, niet doorzichtige acrylics. En dat is in dit geval met zwart acrylix. En dat gaan we proberen. Ik ga proberen dat te snijden en dat ga ik je laten zien. En van daaruit gaan we door. Nou, het begint natuurlijk met um, het um, focussen van de laser. En wonder boven wonder, hij staat al goed, dus ik hoef hem verder niet bij te werken. Um, ik heb inmiddels het bestand geladen. Ik ga eerst eventjes... Um, de kader erop loslaten en dan zien we dat die te laag ligt. Want op deze manier moet ik hem helemaal uitsnijden en dat is natuurlijk niet echt handig. Even kijken wat het nu is. Bijna goed. Bijna goed. Even kijken. Net naast, maar dat is niet zo erg. Ietsjes naar links. En dan gaat hij beginnen denk ik, zo meteen. Oké, okay. het is misschien een fractie groter, maar um, dat ga je eigenlijk in werkelijkheid niet zien. We gaan uh, proberen, ik ga hem starten. Kijken wat er gebeurt. Ik mag wel zeggen, doe er alsjeblieft een de deur bij open, want het stinkt. Ik denk dat we er nog een tweede keer overheen moeten. Dat is wel iets waar je goede ventilatie bij nodig hebt. Ik heb er net iets verschoven gehad, waarschijnlijk. Hierover. Maar je kan zien van dichtbij in elk geval, ik weet niet, uh, je zit natuurlijk niet dichtbij, maar van dichtbij kan je zien dat hij wel degelijk er overheen gaat. En daarmee um, ja, ga ik toch nog één dingetje doen. Ik heb namelijk het idee dat de linkerkant niet helemaal goed uh, gelezen is. Dus ik ga hem ietsjes breder maken. Maar daarvoor moet ik eerst even in lightburn nog iets doen. Even ungroepen. andere kant wat breder maken. En dan nog maar een keer eroverheen. Zo, en dan ga ik. dat heeft te maken met het feit dat de lijn zeg maar niet breed genoeg was om door het hele materiaal te gaan en dan moet je lassen doen en bijknippen, dan is het weer niet netjes, dus ik ga zondag nog één keer eroverheen en dan weet ik ook zeker dat hij uh, het hele materiaal gehad heeft en niet maar een stuk. En dat was het dan. Voilà. En daarmee is het snijden van het acryl, wat mij betreft, het feit dat hij er helemaal doorheen is, maakt me eigenlijk niet zoveel uit, want dan kun je hem gewoon ombuigen en breken. We gaan zo meteen verder met het acrylplaatje. Oké, okay, dan is het nu tijd voor het blanke acryl om dat te voorzien van de tekst die wij erop wilden maken. Even een kleine aanvulling, je gaat zomaar in zien dat op die tekst, niet alleen de tekst erop staat, maar er staan vier cirkels van 8 mm in diameter. Dat zijn de plekken waar straks de gaten geboord moeten worden. En wat ik niet op de video heb laten zien, maar wat ik wel gedaan heb, is dat ik het 1 mm zwarte acrylplaatje ook heb voorzien van die vier gaten. En die heb ik daar dus uitgesneden wat keurige ronde gaten geeft, uh, precies op een centimeter van top en zijkant zodat we exact hetzelfde krijgen op deze plaat. Nou, we gaan beginnen met het laseren van de blanke acryl. Dit is uiteindelijk het resultaat geworden. Nu wordt het tijd om de gaten te boren. Ik zelf vind hem niet helemaal geweldig gelukt, maar mijn vrouw vindt hem mooi en dus gaan we hem maken. Um, we gaan de gaten boren. Het eerste wat ik daarvoor ga doen, is de plek waar de gaten moeten komen, afplakken met schildersteep. Dat afplakken met schildersteep heeft maar één reden. Op deze manier um, heeft je boor wat meer grip op Um, ...de plek waar je gaat boren. Dat boren overigens moet met een laag tempo gebeuren. Dat is even een kleine tip alvast. Um, ik ga nu aan de hand van de uh, zwarte plaat uittekenen... ...waar de gaten zitten. Op deze manier komt de zwarte plaat ook precies... Onder de clear uit connect te zetten. Dat gedaan hebben we. Gaan we de boormachine erbij halen. We beginnen met een heel dun boordje. Ik ga dat niet op video doen. Maar ik ga vervolgens steeds een iets groter boordje gebruiken. Zodat ik uiteindelijk en dan heel rustig draaiend. Um, ja, een 8 mm gaatje krijg. In mijn acrylplaat. Ik laat je zo het resultaat zien. En wat nu resteert, nu de gaten geboord zijn, is de tape weghalen, schoonmaken en hem alvast in zijn afstandshouders doen. En daarna natuurlijk het monteren op de muur buiten. Ik ga hem hier zometeen laten zien als hij nog niet gemonteerd is op de muur buiten. En aan het eind voeg ik dan een foto in waarbij die wel is gemonteerd op de muur buiten. En zo ben je terug. En dit is dan het eindresultaat zoals die op de muur komt te zitten. Door de afstandshouder komt hij een beetje van de muur af te zetten. En dat is natuurlijk ook mooi. Ik vind het jammer dat een beetje de grijze verf toch wat streperig resultaat heeft gegeven. Ongetwijfeld kan dit mooier. Maar voor ons voldoet het. En uh, ja, op zich is het een redelijk geslaagd project. En zo meteen zal ik een foto nog laten zien met hoe die daadwerkelijk aan de muur zit. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Daar.